Zo, het is vandaag, welke dag is het vandaag gekomen. Dankjewel. En we zijn bij um, Fortige. Fortige, WK, junioren. Was het ook EK? Ja, EK voor senioren. Oh, EK senioren, WK junioren. Fijn dat je dat weet. Ja. <laughs> er hangen hier heel veel vlaggen, want waarschijnlijk komen hier heel veel landen naartoe. Dat is vaak met een WK. Ja, dat is logisch, toch? <laughs> Denk ik. En het is weer op Ermelo, dus het is ook weer leuk om daar weer een keertje te zijn. Hier is Tessa, ik ben Bella. En het is vandaag, welke dag is het vandaag Tessa? Oh, ze zegt uh, je moet even even kijken. Nou, dan ga ik even kijken. En het is vandaag. Zondag, de 28 e En uh, vandaag komt Juh weer. En uh, vandaag ga ik weer op Blondie rijden. Oh, no, no, no. Nou, Blondie heeft natuurlijk een bondje. En het gaat steeds, steeds, steeds, steeds beter. Dus ik heb uh, ik heb stond dus uh, ruim aanbrengen, dus je ziet niet heel veel, maar je ziet wel wat. Wel even hier. Dan heb ik dat een beetje? Dit is nog maar een heel klein stukje rood. Het rood wat je daar ziet is nog, denk ik, een halve millimeter uh, zit er dan nog omheen. En voor de rest is het allemaal uh, blond, uh, blondies huidskleur, dus uh, volgens mij ziet het er goed uit. Maar eerst ga ik even verder maar poetsen. Want heel goed zo. En ik ga Blondie alvast poetsen. Uh, mijn moeder is nu aan het rijden En uh, Bel. Zo, ik ga wel even goed verstaan. Bel en Blondie op de wij. Deze stal wordt, uh, gaat Bel natuurlijk weg. En dan wordt dit Blondie stal. Dus ik wil het helemaal gaan schoonmaken. Met sterren heb ik dat niet gedaan. Uh, puur omdat ik toen te frietig was. Maar nu kan ik het wel met uh, Blondie en Bel doen. Dus ik heb hier een emmer met twee sponsoren erin zetten. Deze zo. En dan heb ik hier een klein emmertje. Omdat Bel nog wat Bix en Oerbalans uh, in haar bakken bak heeft zitten omdat ze op de wei staat. Ik ga zo ook Verona's stal doen. Maar laten we maar beginnen met Belstal. Ik ga eerst haar eten. Dus deze. Ga, oh, ik heb trouwens ook nog een bezem. om ik al weg te halen. Maar eerst ga ik beginnen met deze te vullen. Zo, haar bakje is gevuld. Er zit haar bix en haar voerbalans in. Dan ga ik even haar voerbak laten zien. Kijk, er zitten hier echt allemaal... Etensresten nog. Dus ga ik ga het hier zo overheen gaan Nou ja, jullie zien dat het al schoner wordt. En dan ga ik dit trapje ook opruimen. Schoonmaken, achter iets. Maar om eerlijk te zijn, ik ben een beetje klaar met de voerbak. Ik wil even iets anders gaan doen en daarna nou, misschien wel weer de voerbak. Dus ik ga deze muur ga helemaal schoonmaken. Dag. En gisteren is er iets gebeurd. Gisteren moest mijn vader naar Leiden toe. Um... Toen moest mijn moeder en ik op de fiets naar de Meneesje. Nou, op de heenweg ging het helemaal prima. Terugweg. Gingen we nog even uit, de, niet gaan uit eten, maar gingen we naar Slankse gingen we naar eten. Dus we gingen uit eten. Gingen we uit eten om het zo maar te zeggen, want het was op de route naar huis. Toen wou um, ik niet de berg. Ik wou wel de berg op, maar ik wil graag mijn moeder bedoelen. Omdat uh, ze een elektrische fiets zat en ik heb een gewone fiets. Uh, toen kwam mijn stuur onder mijn moeder stuur. Mijn moeder had mijn haar vast. Je haar? Ja. Dat is het enige wat ik dat had met voelde, mijn haar! Maar ik dacht ik zeg dat maar niet. Um, en toen ging, viel, ik, viel ik om. Uh, omdat mijn moeder naar mijn doelbeleunen een soort van... Toen vielen we uh, om. Toen is een man is over heel de weg is die naar het fietspad toe gereden. Heeft die met zijn kleine autootje heeft hij uh, op het fietspad gezet en is die ons gaan helpen. Uh, mijn moeders gezicht. Ja, laat zien, die uh, laat ik nu even zien. Niet schrikken alsjeblieft. Ja, het ziet er echt uit. Denk maar gewoon, mijn moeder heeft smokey eyes opgedaan en ze is een beetje uitgeschoten. Nou. Ja, ze heeft daar een schaafvond. Boven haar lip, op haar lip. Uh, ze heeft daar een soort van knikker. Zo dik is het uh, bij haar wenkbrauw en daar. Nou, ik laat het zo nog wel wat beter zien. Bij mij zijn mijn handen. Ik heb het aan allebei mijn knieën. Mijn moeder heeft ook nog bij haar pols. Er een heel velletje los. Uh, het gaat nu wel beter, maar we moeten vandaag niet draaien omdat ze er gewoon erg veel pijn heeft. <laughs> nou, ik ben op, een nieuwe eigenaar van Bel ben ik aan het uitleggen. Je bent een beetje gevaarlijk met je schaar. Gek uit. Aan het uitleggen hoe je de manen knipt, hoe je de beentjes scheert en de oren knipt de staart knipt. Wat ik altijd doe, is ik hou de schaar scheef en dan knip ik zo, omdat je dan een oneven beeld krijgt. Zo, nu is het scheef. Maar als je het nu recht knipt, dan ben je al heel veel haar kwijt en kan je ook ietsje naar binnen. Kijk, ga hou je de schaar scheef en dan knip je het ietsje naar binnen. Eigenlijk moet je daar een speciale schaar voor hebben, maar die heb ik hier niet. Blondie, wat ben je beest. Maar dan is het makkelijker recht knippen, plus dat het er niet zo extreem recht uitziet. Dus dan heb je minder kans dat de boel scheef eruit ziet. Zie je, ik heb zelfs nog een stukje voor je overgelaten om het opnieuw te doen als je het er niet mee eens bent. Het is al gezegd, het is vandaag maandag en Jules is er een eigenaar van Bel. Ja, mijn gezicht ziet er niet uit. Ik ben gevallen met fiets zoals ik dus al uitlegde. En we zijn nu samen even in de bak aan het rijden. Vandaag dinsdag en we gaan de paardjes lekker op het land zetten. Nee, ik het land op het land halen. het land halen. Nou hun hebben we in ieder geval op het land gestaan. Heerlijk, toch? Toe, ...omdat Bel natuurlijk bijna weggaat. Dat was echt nog een droom van me. Ook al gaan we aankomende donderdag ook nog naar het strand. De trailer staat klaar. En... Het is vrij aan de rustige kant. En dan moet iemand poepen. En de paarden worden uit de trailer gehaald. Daar komt ze. En daar hebben we... ...Bella. Hallo Bella, hallo. Daar, daar zijn ze. Braaf. En ze is hartstikke braaf. Nou, goed gedaan Verona, die gaat dan gelijk eten. We zien duidelijk Ma heeft een borst, Kim. Want het zit bij de borst. En mijn make-up. Het ziet er prachtig uit. Dank je. Tess is al klaar. Oh. Ik ga mijn moeder zo even helpen met erop komen. Daar gaan ze. Hart Chikky Aangaloperend. Ze komen wel heel snel hier naartoe. Oh, nou, ze gaan alweer wat langzamer. Oh, wat fijn dat jullie er weer op er weer zijn. Nadat wij twintig minuten later aan zijn gekomen, zijn ze de paarden weer aan het inladen. En de ponerts. Sorry, sorry bellen. En uh, volgens mij vond het erg uh, leuk. Ik weet niet of je net allemaal dingen hebt gehoord. Maar ze zijn helemaal tot de uh, monster zijn ze geweest. Dus het was, uh, was leuk. Ja, het was echt een droom voor mij om de een keer dat dit de laatste week met Bel is. Was het echt een droom voor mij om. zonder um, op mijn bucketlist om zo te zeggen. om um, naar het strand met haar te gaan met mijn moeder en te galopperen. En we zijn niet zomaar in galop gegaan, we zijn in harde galop gegaan. Dus dat vond heel erg cool. Nu gaan we weer richting de Manege. Nou, dit was de dinsdag. Morgen is woensdag. Het is vandaag woensdag en ik ga met corona in de springles. Heel veel zin in, alleen um, de springles begint af te nemen. Dus volgens mij zijn we nu nog wel met z'n tweeën. Nou ja, we hebben we in ieder geval wel langer uh, tijd. Het is vakantie. Dus ja, jij is op vakantie of op je privéles. Nou ja, ook leuk zo. het is vandaag donderdag We vandaag een fotoshoot hebben met sabine. sabine en die kennen jullie nog wel van de fotoshoot met nou ik uh, uh, nee uh, ufo en ze heeft de fotoshoot afscheidsshoot gedaan met bel die hebben jullie inmiddels ook gezien maar wie jullie nog niet kennen is hier share en share is onze vormgever designer wat is het beste woord ja, designer. Klinkt cooler. Ja, precies. En is heel cool. Je hem wel volhouden, hè? Ja. Kijk, wij zijn nu de coole posters aan het doen. Kijk, we zijn nu met de paarden bezig. En we hebben echt super gave foto's met de bank. Verona heeft vooral erg veel interesse in de paraplu. Zo, we zijn voor de tweede keer op de manege. Test Tess wilde eigenlijk met de GoPro even gaan rijden, maar die bleek dus leeg. Dat had ik niet opgeladen na het strand en toen heeft hij best wel gedaan, dus dat is niet heel raar. Uh, ze is lekker op wel aan het rijden en ja, ze had zelf besloten dat ze niet meer serieus ging rijden. Dus alleen nog maar leuke dingen zou doen en het is vandaag donderdag en dinsdag wordt ze op transport gezet. Dus ja, ik snap het ook wel hoor, dan wil je ook alleen nog maar even van je vriendinnetje genieten. Tess heeft een buitenparcours gemaakt. Hij is het de kleinste okser, even inzoomen. De kleinste okser die ik ooit gezien heb. Zo, het was een lange dag vandaag. Vanmorgen die fotoshoot, vanmiddag nog belrijden, Paardje nog even op de wei. Uh, Mars-Vrijdag komt Jacob, dus dat is heel leuk. Hij uh, komt de dekens van Blondie brengen, dus dat is heel. Ja, daar zijn we echt blij mee. <laughs> en dan gaan we lekker lunchen. Nou, en dan hebben we zaterdag en zondag nog. Hij moet even aanpassen. En dan is maandag uh, wel een vervelende dag, omdat uh, we dan naar een crematie moeten. Dus dat is niet zo fijn. Maar ja, goed, dat hoort ook bij het leven. En dan dinsdagochtend gaat Bel op transport. En daar krijgen jullie uiteraard een hele uitgebreide video van. Maar het zal een moeilijke dag worden. Gelukkig gaat Rick mee en die gaat filmen. Dus dan uh, hoeven we dat zelf niet te doen. We hebben een nieuwe camera. En dit is de Canon Powershot G7X Mark III. een externe microfoon, die microfoon heb ik nog niet. En ik heb ook geen dode katten meer. Dus die kan ik ook niet op het geluid daar neerzetten. Dus we kunnen hem eigenlijk nog niet gebruiken. Maar ik ben er wel heel blij mee. Hij gaf net twee keer aan dat hij oververhit was. Dus als hij dat nog een keer doet, dan ga ik hem toch terugsturen. Dus uh, ik ben er heel blij mee, maar het is ook een beetje dubbel. Ik ga nu terug naar de manege. Tess even ophalen. En dan uh, gaan we naar huis gaan eten.